Hey, samen met Elize geven we jou graag inspiratie voor in de keuken tijdens deze lockdown. En Lou en ik gaan het eerst en vooral doen met een lekkere hachis parmentier. Denk je dat aardappelen? Ja. ja okay. Pak jij besjes in de schuif? Ja. Zo. Dank je. Zo. Ik oh, ga ja. een pot pakken. Ja. Doe maar. Doe maar gewoon lekker dat je wilt. Ja. Voilà. Het is een harde water. Aan. Deze stukjes eruit. Dat nou, is best wel leuk, hè? schillen samen. Ja. Daar hebben we anders nooit ah, tijd voor. Nee, nu, nu hebben we wel tijd om dingen te doen waar je nooit tijd voor hebt. Ja, er zitten al serieus wat patatjes in. Zeg Het gaat vooruit hier, hè? we zijn aan een snel tempo aan het schillen. Ja. zeg, Lou, die schillen van die patatjes dat is niet weggegooid, hè? Je kunt die perfect hergebruiken voor uh, chips, chips of, aan te maken. Of je kunt die grond ga aan de mest op gooien. Of de pas op? Ja. Wacht, hè. ik ga zout uh, erin doen. Uh, yes. zout. Voilà, een beetje zout erin. Zo. En extra veel zout. Doe zouten patatjes. Mm -hmm. Zet jij de patatjes maar op? Ja. Oké, okay, we gaan de pan uh, warm zetten. Ik ga een boter Pak maar dat patatenschillertje. Ah. Voilà. Yes. Perfect. Hoeveel oh, boter? Gewoon flink wat boter, hè. gehakt. dan mag een beetje sudderen in de boter. Zo, nu is het heel belangrijk dat de pan warm is. En uh, jij mag het gehakt al open snijden. Uh, ik ga mijn kruiden pakken. Hè. Voilà. Oké. Okay. Een beetje kruidnagel. Die kruidnagel die gaan we daar eens terug uithalen. Zo. Terwijl de aardappeltjes opstaan, gaan wij het vlees bakken. Ja. Hup. Wow. Super lekker gehakt. Gemengd gehakt en dat kan evengoed met rund gehakt, uh, varkens gehakt, kalfs gehakt, gemengd gehakt. We gaan eerst het gehakt op smaak brengen. Ik heb hier... Uh... Zo. Voilà. Oké, okay. Lou, wil jij je handjes wassen? Ja. Een beetje peper en zout. Voilà. Alles goed kneden en goed mengen. Moet daar nog kruiden bij? Ik ga er een herdoortje bij. Ah, oké, okay, oké. Okay. Nee. Dank je. Voilà. Zo, dan je het vlees er maar in. erin leggen. Ja. Yes, al het vlees gaan we nu kleuren. Voilà. En nu ga ik mijn handjes toelassen. Lu, jij het vlees mooi bruin bakken. Ja, hier zijn Oké, okay, super. Het is dus ja. belangrijk dat je dat vlees mooi krokant. bakt en hoeveel veel boter erbij, dat dat lekker van smaak is. Ja, nog meer boter. Boter is smaak. Ja. We zullen het uh, witloofslaatje al nou voorbereiden. Ja. Ik heb hier. Uh, witloof. Roodloof. Hier gaan we straks de hashi doen. Oké. Okay. En uh, hier in deze borden... Ik het, dus een doen. Hier gaan we een mooie witloofsla maken. Heel belangrijk is dat als we een witloofsla maken, of eender welke sla, dat we dat goed mengen en alles maken mooi verdeeld zit. Nooit van boven kruiden. Vlees aan het bakken. We gaan de groenten ook wassen in mijn favoriete zeef van het Marguerite Museum. <lacht> Zo. Ah, ik ga die, ja, die heel grof snijden. Moet Mag jij die lostrekken? Ja. Voilà, Zo. Ja, We mogen goed roeren in het vlees, maar dat mag echt goudbruin zijn. Hè? Vlees dat moet krokant gebakken zijn. Ik ga hier een klein beetje olijfolie op doen. Wat moet ik? We mogen een klein beetje peper en zout op de salade doen. Het is heel belangrijk dat als je dat vlees bakt, dat je die stukjes goed fijn doet. Aardappelen zijn aan het koken. Zout en peper zit hierop. Oké. Okay. Dan gaan we uh, de, kaas. de kaas Ja, doe de kaas maar open. Bon. Oh, voilà. Zo lekker. Ik ga ondertussen een beetje amandelen in een, uh, in een schaal doen zonder vetstof en gewoon mooi krokant goudbruin kleuren. Dan is dat zo lekker uh, gegrild van smaak. Nee, heel even wachten, ah, maar in kleine stukjes mag je dat wel zo. In zo'n hele kleine piece. stukjes. Mini, mini, mini stukjes erover. Okay. Deze oh, mag je zo. Dat is Hoppa. Want dat moet klein zijn. Dat, dat, dat mogen geen grote stukjes zijn. Nee, dat moeten allemaal kleine, kleine stukjes zijn. En ook mega belangrijk is dat we zelfs dat vet van de boter ja. Mega belangrijk is dat we zelfs de boter goed laten uitleggen uh -huh. en alleen het vlees gebruiken voor de Achi pagnotier. Oeh, het ruikt hier al echt lekker. Kijk lekker, hè? Mm. <laughs> nu gaan we het vlees allemaal... We gaan het vlees allemaal in de zeef doen. Voilà. Dat zo. Ja. Goed uit, Zo. Deze is het gehakt. Het gehakt is lekker gekleurd. En dan moet jij je nu hier over de bodem verdelen, zo. Alles? Ja, jij mag, jij mag dat mooi plat doen. Mooi zo. Het is dus heel belangrijk dat je dat mooi, mooi aandrukt. Zo een beetje drukt. Ja. <lacht> nee. Voilà, hier, kijk. En um, wat dat we nu gaan doen, is uh, ui, of chalot, of rode ui, wat dat je in huis hebt, hierover verdelen. Ik heb dat niet mee gebakken, omdat ik dat heel lekker vind, dat er nog zoiets half knapperig. Nu. Gaan we de puree hierop smeren. De puree. Ik denk dat iedereen het er heel lekker uit. Ziet. Ja, dat ziet er lekker uit, hè. Iedereen gaat dat ook vinden. Oh my god, dat is zo fijn. Broodkruim over, maar moeten we daar zo'n beetje rustig over leggen. Zo. Ja, we hebben hier ook uh, oude kaas. We hebben oude kaas uit Nederland. Nog een beetje? Of niet? Ja, daar mag flink wat over. Okay. Hier hebben we oude kaas, voilà, maar dat kan ook met oude brugge, dat kan eigenlijk met elke oude harde kaas. We pakken daar een groot stuk van en we gaan dat raspen. Ah, raspen. Ah. Ja, nog. Dat okay. ja, wordt lekker krokant. Stop. Zo? Voilà. Voilà. En dan gaat de chippermontier in de oven, ongeveer 20 minuten. En uh, eigenlijk kun je het best in de oog houden totdat die mooi goudbruin gekarameliseerd is. Als parmentier, mega lekker, maar nu komt het belangrijkste van allemaal. Die lekkere witloofsalade. Beetje olijfolie eronder. Niet te veel fleur de cel. Beetje peper van de molen. Lekker op smaak. Hoe wat geraste citroen. Citroenzesten. Lekker. Heel fris. En dan de gebrokkelde geitenkaas. Als we één ding momenteel kunnen gebruiken, dan zijn het wel vitamine en gezonde groenten. Je daar nog een beetje extra geitenkaas van op doen. Ja. Dat is lekker voor de smaak. Voilà, de salade is klaar. Lekkere roodloof-witloofsalade, citroen, kaas. En nu hashi parmentier. Voilà. Oh, ziet er zo lekker uit. Zo, hashi parmentier. Wat hebben we nu allemaal gedaan? aardappeltjes geschild, we hebben die gekookt met een klein beetje kruidnagel, we hebben de puree gemaakt, ja. onderaan het gebakken vlees, rauwe chalotjes, broodkruim, de kaas, en dan de salade met citroen, geitenkaas en als allerlaatste... Amandelen. De amandelen er bovenop.